Goedendag. forse buien trokken er maandagmiddag over het land. Het leverde spectaculaire wolkenlucht op zoals ook op deze foto heel duidelijk is te zien. En het waren niet alleen buien, maar er ontstond ook een grote windhoos boven Zeeland bij Zierikzee. En dat leidde zelfs tot een dodelijk slachtoffer en vele gewonden als gevolg van die windhoos. Hier zien we dat buiencomplex dat overtrok en tussen 12 en half 1 ontstond hier dus die windhoos. En daar zijn ook beelden van die kan ik u hier laten zien. De hoos die op een gegeven moment vanaf het water het land optrok en daar dus voor veel schade en ook voor een dodelijk slachtoffer zorgde. Dinsdag krijgen we geen buien meer, want dan klaart het op. Dat gebeurt eigenlijk al maandagavond. Hier zien we het gebied met de buien boven Nederland liggen. En vanuit het zuidwesten komen dus die opklaringen binnenschuiven. En dinsdag kunnen we daar volop van profiteren. Dat wordt een zomerse dag met temperaturen die oplopen naar 22 tot 25 graden. Er is flink wat zon en in de middag ontstaan er wat kleine stapelwolkjes. Er waait een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Later op de dag kan met name op de stranden wel een zeewindje opstaan. En dat zorgt dan net even voor wat afkoeling. De zonkracht die is nog steeds sterk in deze tijd van het jaar. Houdt u daar rekening mee als u lang de zon in gaat, bescherm de huid goed. En de dagen erna, woensdag en donderdag, dat worden ook zeer warme zomerse dagen, waarbij de temperatuur nog verder op gaat lopen. Het kan 27 of 28 graden worden. Heel misschien woensdag aan het eind van de middag, begin van de avond, een enkel buitje in het oosten. En dan donderdag, dan krijgen we op een gegeven moment toch echt wel te maken met forse. Onweersbuien, Zoals het er nu naar uitziet, gaan die aan het eind van de middag en in de avond overtrekken. En dat betekent dat de hitte weer verdreven gaat worden. Want woensdag kan het eerst nog wel zo'n 28 graden worden lokaal. Vanaf vrijdag is het weer een stuk frisser met temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. Dan is het wel weer droog en zijn er ook nog steeds zonnige perioden.